Je weet wel dat ik in jouw mond ga werken, hè? Ja, dat nee, denk okay. ik. Nee, oké. Je weet ook dat mijn vuist hier ligt, hè? Nou, vandaag ga ik erachter komen of ik al die jaren mijn tanden goed, goed heb. Want ik ben mondhygiëniste, samen met Sandra. Ja. Dankjewel dat je voor mij een gaatje had vandaag. Ik word feit. Ja, dank je. Als ik denk aan mondhygiënist, dan denk wel meteen aan je zit, continu in de monden van mensen. En ze, heb je dat nooit gevonden? Nee, ik vind het echt wel heel erg leuk als iemand een beetje een uh, nee. probleem... Nee. van het minder goed gewit heeft. Dan heb ik tenminste wat te doen. Mm. Hé, hey, en wat gaan we precies doen vandaag? We gaan vandaag een uh, patiënt behandelen. Mm -hmm. We gaan daarin kijken wat jij kan gaan doen ook. We gaan dingen doen als een gewitsreiniging. En afzuigen. En jij gaat afzuigen. <lacht> <lacht> nou, hier is mijn partij. Ik ga jou even uitleggen wat het een beetje is, mijn stoel. Nou, wat ik hier heb liggen, zijn de handinstrumenten. Dit is de zoutstraler. Kijk, dit is het zout. Het oh. Dat vind zo vies. Ja, het is niet heel lekker, maar het wordt wel lekker schoon. Dat is eigenlijk toch het doel als je hier komt. Dit is mijn uh, EMS. En hoe ben je er eigenlijk op, op gekomen om dit te gaan doen? Omdat ik vroeger niet zo'n heel erg goed gebit had. En heel oh. vaak bij de tandarts zat. Oh, ik ga hem even omkleden En uh, dan, uh, ja, gaan dan gaan we zo maar eens wat gaan doen. Ja. Zo, we gaan eens even kijken. Hé, hey, stook jij wel eens? Huh. Ja, maar ik ben heel lui. Ja, want het begint ook een klein beetje te bloeden hier. Mm -hmm. Ja, dat geeft gewoon iets verder open. Dat geeft gewoon wel aan dat je vaker uh, tandenstokjes moet gebruiken. Want wat je nu eigenlijk hebt, is een beetje gingivitis. Ik ga het je even laten zien. Dat geeft aan dat je echt even dagelijks moet gaan stoken. Ben je nou altijd bezig met het in te zijn? Ik heb geen leven. <lacht> nee. Ik heb geen leven naast mijn mond. Teken. Nee, um, laatst nog een lezing gegeven voor 200 mondhygienisten. Om een beetje te vertellen over mijn praktijk, omdat het toch een aparte locatie zit. Ik heb toch wat anders aanpak door juist veel social media te gebruiken. Uh, jij maakt de, je mondtrein eigenlijk gewoon een beetje hip. Een klein beetje. Ah. <laughs> wat moet je nou allemaal kunnen om een goede mondhygienist te zijn? Ik denk dat het erg belangrijk is dat je een fijne motoriek hebt. Mm -hmm de opleiding mondzorgkunde hebt afgerond. best wel uh, handig. Um, dat je goed kan communiceren en daarbij dus ook kan adviseren en uh, dat je goed kan motiveren. Zeker moeite Ja. Heb ik net ook meegekregen. Ja. Ik moet beter stoken. <lacht> nou, ik was alvast klaar, dus ik ga even de patiënt halen. Hoi, Ik ben nog even een walker, ik kom verder. Hallo. Oh, dat is lastig, een beetje lastig. Hoe is het? Oh, ja. Um, hoe het is gegaan naar de vorige afspraak en uh, of ze een beetje heeft gestokerd? Gestokerd heeft ze ook gestokerd. <lacht> uh, ja, ik probeer het iedere dag een beetje bij te halen. Met name van stoken, maar ik moet eerlijk bekennen dat dat niet echt in het systeem is. Nee. Nee. Heb nee. nee. je is een beetje nog een klacht? Ja, ik blijf onderin. Blijf ik wel uh, klachten. Dus in dit geval kan het dan zijn, wij noemen dat een paro-endo-probleem. Dat zou zo kunnen zijn, maar goed, ik ga straks wel eventjes kijken. Ook. En uh, ja, ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen. nou mensen ook ooit echt pijn? Ja, als, ze, als hun tandvlees echt ontstoken is, dan kan het wel, uh, wel gevoelig zijn, ja. Dus wat je doet, je vraagt haar om iets dicht te doen en jij spreidt de wang. En dan ga je maar even op zoek naar de vistel. Oh kijk, ik zie hem al. We gaan het denk ik even lekker schoonmaken, Lonke. En als je dan mensen naar huis stuurt met, ik moet niet in stoken of wat nodig. Ze komen naast ook en ze hebben heb je dat dan dat je het zelf een beetje teleurgesteld bent of denk je van nou, als je eigen verantwoordelijk bent? Nee, dat is wel echt de verantwoordelijkheid van de patiënt zelf. Het is wel zo dat als er iemand echt parodontitis heeft en je besluit om dat te gaan behandelen... vind ik het echt heel erg belangrijk dat de patiënt wel heel dedicated is op het moment dat we daaraan beginnen. Je is echt goed, uh, Lonneke. Dank je. Zuiskeel. Ja. Nee. Okay. <lacht> jij, jij gaat zo polijsten. Lijkt je dat wat? Hoe voelt dit? Maar eigenlijk ben jij een soort oh, tanden. Vertel mensen nou wel eens rare verhalen. Of vertel jij rare... rare verhalen aan mensen, Oh. je natuurlijk eigenlijk niet raar. <laughs> nee, je hebt heel vaak een monoloog. Ik vond het leuk vandaag. Vond je dat ik het deed? Ja, je deed het super goed. Ja? Ja. Je hebt talent. Mag ik jou nou even doen? Nee, dat lijkt me nou... Dat... Je deed het echt heel erg goed, maar ik wil heel graag uh, lang met mijn gewit. Uh,